Hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Light Burn In Depth. Dit keer tips en tricks 2. Ook vandaag weer drie onderwerpen um, die ik uh, kort wil laten zien. Het eerste is een relatief kort onderwerp, uh, maar kan van pas gaan komen. En in een van mijn volgende video's, er zal in de komende weken een video uitkomen... Waarbij ik een raster voor eh, op een plaat waarop ik mijn laser zet. Laser. En ondanks dat ik die heel scherp ontworpen heb, precies op het werkveld hier van Lightburn. Zit die er anderhalve millimeter. Eh, ik dacht ik horizontaal en 2,5 millimeter verticaal naast. Hoe corrigeer je zoiets? Uh, zoiets kan je corrigeren door um, een vaste locatie op te slaan. En er zijn natuurlijk meer dingen denkbaar waarbij je vaste opgeslagen locaties zou kunnen gebruiken. Stel je voor, jij gaat altijd uh, visitekaartjes lezen. Ik noem maar iets. Um, ik maak een visitekaartje model in de juiste maat en die zet ik op een juiste plek. Nee, waarvan ik denk van god, dit is de juiste plek. Ja, en ik zet dat op een toolpad. Oké, okay, prima. Eén ding wat heel belangrijk is, is zeg maar um, de origin. Die kan je natuurlijk in het centrum gaan zetten, dat kan. En in dit geval ook zeker wel mogelijk. Um, en dan zou je dat punt op kunnen slaan. En dat betekent automatisch dat als je daar je laser naartoe stuurt, tijdens het gebruik van de laser, dan zal die ook precies naar die plek gaan. In dit geval zou het dus handiger zijn om het bijvoorbeeld links onderin te plaatsen. Laten we even gaan inzoomen op. Um, op dit item. Zo, als ik met de muis naar links onderin ga, ga en ik druk daar uh, mijn muisje precies op dat hoekje, dan krijg je dat hele kleine cirkeltje te zien. Ik weet niet of je dat kan zien, ik kan het niet inzoomen, dat is jammer, want dan ziet hij hem niet, maar het is een heel klein cirkeltje met een soort schietschijfje. Als ik hem daar precies op dat kruispuntje zet, dan zie je links onder in de hoek van, uh, ik weet niet of ik dat kan zien, ja, dat kunnen we wel zien. Links onder in de hoek zien we staan x is 41,5, en I is 87 mm. Deze positie zou ik kunnen opslaan in um, Lightburn. Dus wat ik dan moet doen is even die notitie, even notitie maken voor die 81,5 en die 87. Dan ga ik naar verplaatsen. Hier rechtsboven, dat is het schermpje rechtsboven. Daar zien we staan opgeslagen posities. Uh, bij mij zie je al een midden raster staan. Dat is die compensatie voor, die, uh, voor het feit dat dat raster een beetje, af, een beetje off is, zeg maar. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga naar beheren. En als ik beheren aanklik, kan ik hier meerdere uh, posities opslaan. Dus ik doe een nieuwe toevoegen. En ik noem die uh, linksonder business Even in de gaten houden. Je natuurlijk dat toolpad nu niet meer goed moet gaan verplaatsen, want dan klopt die positie niet meer. Hè? Dus dat moet blijven. Vervolgens geef ik hem de waarden die ik daar net kreeg, dus de x-as op 41,5. Hou oh, even in de gaten dat ze in Amerika met punten werken en niet met komma's. En dat had ik, ik geloof 87, geloof ik, bij um, de i-as. Zo, z-as doen we niet, want dat is bij een laser niet van toepassing. Um, en hij heeft hier linksonder opgeslagen. Als ik nu op oké okay druk, prima, je ziet verder niks gebeuren. Maar nou als ik nou mijn laser aangesloten zou hebben, die heb ik hier niet, dat weet je. En ik zou hier gaan naar opgeslagen posities. Wel handig dat hij natuurlijk op zijn home positie staat. En ik klik op linksonder business -kaart, Dan zal de laser automatisch bewegen naar dit punt toe. Ja? En dat laat hij hier ook zien. In feite is de laser hier nu. Ja? Als ik op dat moment dus de fire knop aanzet in datzelfde venstertje, hier is die, ja, met een vermogen van een procent, hij staat hier op nul, maar dat komt omdat hier de laser niet op zit, maar ik zou fire doen, dan zal het blauwe lampje precies op het linksonderste hoekje van die businesskaart zitten. Dus als ik die businesskaart daarop uitricht, is het dus relatief gemakkelijk geworden om mijn businesskaart goed uit te richten op mijn werkbed. En zo zijn er veel meer mogelijkheden die je met deze functie zou kunnen doen. Je kunt natuurlijk ook posities weggooien, dat ga ik gelijk doen. Ik ga weer naar Beheren. Ik klik die links onderaan, want ik hoef hem natuurlijk niet te hebben. Ik klik op Verwijderen en zo hou ik het ook nog eens een keertje schoon. Ook mooi, prachtig. Dit hebben we gedaan. Een tweede wat ik je wil laten zien is um, de functie Opslaan. Of Opslaan, maar um, dat zeg ik natuurlijk verkeerd. Selecteren. Dat is werkelijk wat ik je wil laten zien. Ik ga uitzoomen, dat die stip daar nog staat, het zij zo, prima, niet belangrijk, ik ga even uitzoomen. En ik ga maken een uh, array met vierkantjes, dus ik pak even één vierkantje. Ook oh, vierkantje, die moet ik hebben. Uh, het zal wel een rechthoekje worden, boeit niet. Ja. Ik zet hem op de zwarte laag, ook mooi. En ik selecteer hem. Ik selecteer het ook met het uh, pijltjestoetje. Nu is die geselecteerd, dat kun je zien aan die blokjes die eromheen zitten. Nu pak ik de array knop, dat is deze. En nu zeg ik, ik wil wat meer kolommen hebben. Ik wil vier kolommen hebben. Ik wil vier rijen hebben. Zo. De ruimte is 2 mm. Bij de airstand 3,5 mm niet belangrijk. Het gaat even om hoe selecteer ik dit nu. Kijk, je kan natuurlijk, um, dat is de meest simpele weg, maar ook de weg van de minste weerstand, is blokje voor blokje aanklikken, je ctrl ingehouden ingedrukt houden. En dan het volgende blokje aanklikken. Dat kan je doen. Alleen als je 100 van die blokjes hebt, is dat natuurlijk een pijn in de S. Ja? Dat is niet echt fijn werken. Um, je kan natuurlijk ook gewoon slepen. Dan moet je dus wel hier dat pijltjestoetje aanklikken. Dat is die nu. En als ik nu, en let op, en dit is waar het me vooral om gaat. Als ik nu van links naar rechts um, mijn vierkantje trek, en ik trek ze allemaal, prima, geen probleem, selecteert die alle 16 blokjes. Maar wat nu als ik maar een gedeelte aanklik? Dat doe ik, en we zien dat hij er maar vier heeft gepakt. En als je goed oplet, ik ga het nog een keer doen, dan zie je dat ik wel ook de um, derde ring als het ware raak. En toch pakt hij er maar vier, omdat ik het niet helemaal geselecteerd heb. Dus als ik vanaf links binnenkom, en dat geldt van onderaf net zo, ja, dan selecteert hij alleen die objecten die helemaal geselecteerd zijn. Als ik nu vanaf rechts doe, um, Eigenlijk een beetje een bijna hetzelfde verhaal, maar nu doe ik het vanaf rechts en ik pak weer alleen maar, zeg maar, deze vier helemaal en die, die derde rij een stukje. Dat is ook wat er gebeurt. Nu pakt hij dus ook diegene waar hij een stukje van geselecteerd heeft. Dus linksaf selecteren moet je het hele object insluiten in je selectie, anders heeft hij het niet geselecteerd. Van rechts hoef ik dus, als ik dit hele gebeuren wil selecteren, alleen dit maar te doen, en hij heeft het hele blok geselecteerd, um, en dat het maakt niet uit of ik van rechtsboven of van rechtsonder kom, dat boeit niet. Dat werkt op, exact op dezelfde manier. Dit is een hele belangrijke, dus het verschil, en ik wist dat in het begin ook niet, geen zorg. Ook ik heb dat moeten leren. Het verschil tussen selecteren vanaf rechts of vanaf links. Overigens is er natuurlijk nog een andere manier om alles te selecteren. Dat is zeg maar één van de blokken te selecteren, dan ctrl-a te doen. Dan heeft hij alles geselecteerd op het werkveld dat iemand mij gaat uh, appen en zeggen van, hey, dat kan ook, ja dat klopt, dat kan. <laughs> Hè, maar dat, dat werkt natuurlijk niet als ik maar uh, uh, deze alleen aanklik en ik wil eigenlijk deze vier hebben. Want dan kan ik dat niet met ctrl-a doen, dan moet ik het oftewel dus inderdaad uh, met uh, ctrl ingedrukt doen, als ik het hier doe. Goed, je ziet het. He? Maar het maakt dus bij het slepen uit of ik van links kom of van rechts kom. En het verschil zit hem erin dat ik vanaf links echt het hele object geselecte geselecteerd moet hebben. Anders pakt hij het niet. En van, van links kom, sorry. Dan pakt hij het niet. Als ik van rechts af kom, dan doet hij dat wel als ik een stukje van dat object selecteer. Goed. Ik heb er nog één voor vandaag. Die ene die ik vandaag heb is eigenlijk best nog wel een hele leuke. dat je met Lightburn ook QR-codes kunt maken. Met website of voor mij wat met je adresgegevens of met bijvoorbeeld je WiFi-naam en wachtwoord. Wat je daarvoor moet doen, je gaat naar hulpmiddelen, kiest Create QR Code. Er gebeurt niks, maar als je goed onder in de balk kijkt, in de alleronderste balk, dan staat bij Tick and Drag drag to Create and Size a New QR Code. Wat doen? Dus ik maak een, uh, meestal als een vierkantje. Hè? Voilà. Er popt gelijk een venstertje op die mij zegt onbewerkte inhoud. Dus hier kan ik gaan zeggen van, uh, hoi, ik heet Klaas. En dan zal dit hier straks, als je dit gaat lezen en iemand scant dat met zijn telefoon, de tekst ik heet Klaas bevatten. Je kan ook, en je kan zeg maar uh, gebruik tekst aanvoeren CSV, dus hier zitten weer allerlei mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld met serienummers en dat soort dingen maar laat ik hier even buiten beschouwing pak ik de wifi nou dan moet je gaan invoeren van wat is je netwerknaam en wat is je wachtwoord mijn netwerknaam is uh, ik ben thuis je wacht, en het wachtwoord is uh, je gaat het nooit raden zo of het een verborgen netwerk betreft of niet. Nou, in mijn geval niet. En welk verificatietype het is. En uiteindelijk zal die datgene wat, wat gelezen wordt, zal. Um, ja, de, de directe inlogcodes zijn tot jouw netwerk. En, en ik weet uit ervaring, want ik heb ooit zo'n ding gemaakt met een 3D-printer. Dat als je dat gewoon thuis doet en bijvoorbeeld mijn kinderen komen, die hebben mijn netwerk bijvoorbeeld niet op hun telefoon staan. Dan hoeven ze alleen maar met de QR-code dat plaatje te scannen en hij eh, pakt de, de juiste gegevens ook gelijk bij het netwerk op. Dus ze hoeven eigenlijk niks meer te doen, alleen maar te bevestigen en ze zijn op het internet, zeg maar. Dat is eigenlijk het leuke ervan. Um, dit werkt ook op uh, visitekaartjes. Ik heb zelf visitekaartjes gemaakt en daarop staan QR-codes en die zijn werkend. En die zijn dan in dit geval websites, uh, zoals mijn Facebook-website en mijn Instagram en dat soort zaken meer. De laatste optie die ik hier heb is contactgegevens. Dat is simpelweg dat je er echt een soort visitekaartje van maakt. Dus dan heb je geen tekst meer op je visitekaartje staan. Dat komt natuurlijk een beetje raar over, want dan weet degene die dat visitekaartje heeft. na een half jaar ziet hij dat visitekaartje, en denkt van ja, welke sukkel is dit dan? Dan moet hij eerst gaan QR-code scannen. Maar het kan dus. Je kan dus hier gewoon je hele gegevens invoeren: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, een notitie, je mailadres en je URL, of wel je website. Ja. En dit kan natuurlijk onder omstandigheden bar en boos makkelijk zijn. Wat belangrijk is om te weten, oh, ik heb hem weggehaald, dat was niet de bedoeling, even opnieuw, zo, maar eventjes uh, iets inzetten, zo. Natuurlijk wel de bedoeling is dat als je dit gaat doen, dat je dit natuurlijk moet vullen. Ja, en geen lijn, want het moet natuurlijk uiteindelijk zo gelezen worden, zodat het ook gescand kan worden door die telefoon en herkend kan worden door die telefoon. Goed, dat waren de drie tips die ik voor vandaag had deze video. Ik hoop dat je er weer iets aan hebt en tot een volgende keer, dag!